Hoi en leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik je wat meer vertellen over schemawijzigingen. Wat moet je doen als de vliegtuigmaatschappij last minute jouw vluchttijden verandert, waardoor je bijvoorbeeld veel later op je bestemming aankomt of juist veel eerder moet vertrekken. Gelukkig zijn de regels omtrent een schemawijziging ook vastgelegd in verordening 261 2004. Ik leg het je uit. Tot twee weken voor vertrek mag de vliegtuigmaatschappij helaas je vluchttijden wijzigen. De informatieplicht voor het wijzigen van die vluchttijden ligt bij de vliegtuigmaatschappij. Worden je vluchttijden na deze twee weken gewijzigd, dan kom je in bepaalde situaties in aanmerking voor een vergoeding. Je hebt dan recht op een vergoeding als je vlucht tussen de 14 en 7 dagen voor vertrek is gewijzigd en je meer dan twee uur eerder vertrekt en of... Meer dan vier uur later aankomt dan gepland. Of je hebt recht als je vlucht minder dan zeven dagen voor vertrek is gewijzigd en je vertrekt meer dan één uur eerder, en of komt meer dan twee uur later aan op bestemming. Ook bij een schemawijziging zijn de overige regels van verordening 261-2004 van toepassing. Je dient dus vanuit de EU te vliegen of van buiten de EU naar een bestemming in de EU met een Europese vliegtuigmaatschappij. Dit geldt dus ook voor chartermaatschappijen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de vluchtafstand. Een voorbeeld. Je vliegt over drie dagen met Corendon naar Kos, voor acht dagen zon, zee en strand. En je krijgt ineens een mail dat de vertrektijd van jouw vlucht is veranderd van zeven uur s ochtends naar vier uur s middags. En je hebt nu recht op een vergoeding van 400 euro per persoon omdat je vertrektijd drie dagen van tevoren is veranderd en je meer dan twee uur later op bestemming aankomt. Zijn de tijden van jouw vlucht ineens veranderd? Check dan op EUClaim.nl wat jouw rechten zijn. Je hebt misschien wel recht op een vergoeding tot 600 euro per persoon.